De ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, reguleert en controleert het veilig werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Om mens en milieu te beschermen tegen mogelijk schadelijke gevolgen van straling, gelden strenge regels. De ANVS verleent als onafhankelijke autoriteit vergunningen en houdt toezicht. Toezicht houden doen we productief en reactief. Proactief betekent dat we bij vergunninghouders van de radioactieve stoffen komen. En reactief reageren we op meldingen die bijvoorbeeld bij schoolbedrijven of douane komen. En eventueel stemmen we vervolgonderzoek in. Het voorkomen van sabotage van nucleaire installaties en diefstal van kennis en materialen is van groot belang. Daarom stelt de ANVS de hoogste eisen aan de beveiliging van fysieke en digitale systemen. Internationaal gezien is Nederland een koploper op het gebied van nucleaire beveiliging. Ioniserende straling is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Straling wordt gebruikt bij bestraling van tumoren of voor het maken van röntgenfoto's. Ook wordt het toegepast in de industrie, zoals bij lasonderzoek en diktemetingen in de wegenbouw. Straling wordt dus overal in Nederland gebruikt. Daarnaast hebben we in Nederland een kleine, maar heel gevarieerde nucleaire sector. Een kerncentrale voor de opwekking van energie, kernreactoren voor onderzoek en de productie van medische isotopen en een uraniumverrijkingsfabriek. Werken met straling kan radioactief afval opleveren. Dit wordt op een veilige manier centraal opgeslagen in een speciaal hiervoor ontworpen gebouw. De ANVS is een onafhankelijke en transparante organisatie waar veiligheid altijd voorop staat. Als autoriteit laten wij graag zien wie we zijn en wat wij doen... ...en hoe wij de nucleaire veiligheid in Nederland continu blijven verbeteren. Het is belangrijk te communiceren over onze werkzaamheden... ...en de maatregelen die de sector neemt om de veiligheid te garanderen. Om de veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden... ...werkt de ANVS intensief samen... ...en deelt zij haar kennis met partners in het binnen- en buitenland. Ook voor crisisvoorbereiding en respons wordt internationaal samengewerkt... ...omdat de gevolgen van een groot stralingsongeval... ...zich niet beperken tot nationale grenzen. De kans op een stralingsongeval is echter bijzonder klein. In de crisisvoorbereidingen, en respons werkt de ANVS met name samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wij werken ook samen met natuurlijk andere partners op nationaal niveau... ...en natuurlijk met de veiligheidsregio's die uiteindelijk ook de maatregelen moeten uitvoeren. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat beleid, regelgeving en kennis voortdurend in beweging zijn. De nucleaire veiligheid, dat is zekerheid op zekerheid. Het is alles volgens het boekje en het is blijven leren zodat je altijd beter kunt worden. De ANVS blijft zich inzetten om de veiligheid van de nucleaire installaties en stralingsbescherming van mens en milieu op het hoogste niveau te houden. Onafhankelijke autoriteit verleent vergunningen, reguleert en controleert.